Dames en heren, van harte welkom bij dit webinar van Remea. Mijn naam is Rick Bruins en samen met mijn collega Marijn Beekman ga ik u meer vertellen over de LG Ace, de hybride warmtepomp van, van Remea. Voordat we dat gaan doen, wil ik graag een paar huishoudelijke dingetjes met u doornemen. U kunt vragen stellen in de chat, maak er ook alsjeblieft gebruik van. Er zit een team van deskundigen klaar om al uw vragen te beantwoorden. Uw vragen zijn alleen voor u te zien, dus vragen van anderen ziet u niet en dat betekent dat ook uw vragen niet door anderen gelezen zullen worden. Ik zou het ook leuk vinden als u uw mening geeft in de poll, vindt u het goed, laat dat vooral weten, maar nog belangrijker ziet u potentie tot verbetering. Ja, dan horen wij dat natuurlijk echt heel erg graag van u. Wat gaan we doen? Ik ga nog een korte herhaling geven van het webinar van vorige week, waar we stil hebben gestaan bij de toepassing van hybride waterpompen. En daarna zal mijn collega Marijn verder stil zijn bij de techniek van de LGE's, de uh, aandachtspunten bij de installatie van de LGE's, de inbedrijfstelling en we zullen afsluiten met uh, een samenvatting van hetgeen vandaag gepresenteerd is. U kunt meeschrijven, maar dat hoeft niet, want de presentatie wordt u thuis gestuurd per e-mail na afloop van dit webinar. Zoals ik al zei, vorige week hebben we ook een webinar gehouden. Daar hebben we stilgestaan bij de toepassing van hybride warmtepompen in zijn algemeenheid. En toen hebben we ook geconstateerd uh, dat er verschillende wegen zijn die naar uh, duurzaamheid uh, leiden. Um, en wij zijn er ook van overtuigd als Remea dat we deze wegen nodig zullen hebben om Nederland te verduurzamen. En dat betekent dat wij ervan overtuigd zijn dat een deel van Nederland nog met... Uh, gasvormige energiebronnen verwarmd zal worden in de toekomst. Een deel met elektriciteit, een deel met waterpompen, maar dus ook een deel met die combinatie van verschillende soorten. Nou, waar lopen we dan tegen aan? Nou, in 2050 hebben we als doelstelling om Nederland CO2 neutraal te verwarmen. Uh, daarbij moeten we de rekening mee houden dat 85% van de gebouwen die in 2050 verwarmd en duurzaam moeten zijn, dat die nu al bestaan. Dus we moeten ons heel erg richten op die bestaande woningbouw. Nu kun je natuurlijk die bestaande woningen enorm gaan verbouwen en ontzettend goed gaan isoleren om die uh, gasloos te maken. Maar goed, je kunt ook die woningen uh, uh, matig isoleren om vervolgens met hybride oplossingen ze toch CO2 neutraal te krijgen in de toekomst. We moeten daarvoor wel de kennis hebben en vandaar ook dit webinar. We moeten weten wat we moeten doen en we moeten de goede argumenten hebben om uh, onze klanten te overtuigen dat de oplossing die wij ze bieden, dat dat een goede oplossing is. Waarbij we ook moeten tegengaan dat we niet met afwachtende consumenten te maken krijgen die zeggen, nou weet je wat, ik doe maar even niets. Ik wacht wel tot, uh, tot we een paar jaar verder zijn en zie dan wel wat we gaan doen. Nog even dan over he, die, die waarom hybride, waar we vorige week ook bij stil hebben gestaan. U ziet hier voor u een grafiekje waarbij de gasconsumptie per huishouden geplot staat ten opzichte van het jaartal. En wat u hier ziet is dat in het jaar 1990 we per huishouden gemiddeld ongeveer 1800 kub gas gebruikten. En dat is langzaam gedaald naar een hoeveelheid van ongeveer 1100 tot 1200 kub gas nu. Dat komt omdat we veel betere verwarmingstoestellen hebben dan in het jaar 1990. Dat de woningen beter geïsoleerd zijn gemiddeld. Maar ook dat het klimaat wat verwarmd is sinds de jaren 90. En ik denk als we niets doen... Dat het gasgebruik nog verder zal dalen, want de technologieën van de warmtevoorzieningen die worden nog steeds beter. Ik denk ook dat het klimaat nog wel wat zal verwarmen de komende jaren. Uh, dus de gasconsumptie zal dalen. Maar stel nu dat we alle uh, met gasverwarmde woningen ombouwen naar hybride systemen, uh, dan wordt het gasgebruik ongeveer gehalveerd. Dat hebben we vorige week ook gezien, dat de toepassing van hybride uh, leidt tot ongeveer halvering van het gasgebruik. Nou, wat is daar nu het voordeel van? Nou, voor de consument natuurlijk een enorme besparing op de energierekening. Maar voor de BV Nederland in één keer de potentie om de hoeveelheid gas die we in de toekomst nog nodig hebben, om die op een duurzame manier op te wekken. En daarbij kun je denken aan de toepassing van waterstof in de toekomst, maar ook aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld biogas. Met andere woorden, in 2050 is de benodigde hoeveelheid gas zo beperkt, dat het heel veel mogelijkheden biedt om die hoeveelheid gas op een duurzame manier op te wekken. Dat is heel goed voor de toekomst van het gas in Nederland, maar dat betekent ook dat de hybride waterpomp niet een tussenoplossing is of een eerste stap in de richting van All Electric, maar dat de hybride waterpomp echt een onderdeel is van de eindoplossing. Overigens, dat ziet u ook in deze grafiek, is de overheidsdoelstelling om in 2030 49% reductie te hebben ten aanzien van CO2-uitstoot. Als we nu langzaam en zeker gaan overstappen op de toepassing van hybride waterpompen, gaan we die doelstelling van de overheid moeiteloos realiseren. En nogmaals, belangrijk daarbij vind ik in ieder geval de opmerking... dat daarmee de hybride niet een tussenoplossing is of een tijdelijke oplossing... maar echt onderdeel van de eindoplossing... waarbij je dus niet je hele woning hoeft te verbouwen... maar dat je je installatietechniek afstemt op de, de, de, de ontwikkelingen van deze tijd... en op de behoeften van de klant. Nou, wat zijn dan die voordelen van hybride? Ten eerste, het is een haalbare en eenvoudige oplossing. Een hybride systeem is in een dag geïnstalleerd um, en dat vraagt niet de hele verbouwing van de woning. Het is zeer betaalbaar vergeleken met een diepgaande renovatie van de woning en heeft daarmee ook een hele acceptabele terugverdientijd. Vaak praat je over een terugverdientijd van een periode van 6, 7 of 8 jaar. Daarmee is de toepassing van de hybride warmtepomp ook in één keer een hele realistische toepassing en dus heel erg klaar voor de toekomst. Vorige week hebben we ook gekeken voor welke woning een hybride warmtepomp dan geschikt is. En eigenlijk kan ik daar heel kort over zijn. Een hybride warmtepomp kan in vrijwel alle woningen toegepast worden. Dat wil zeggen, als er fysiek voldoende ruimte is om de binnenunit en de buitenunit te kunnen plaatsen. En ik moet natuurlijk de opmerking maken dat als je een woning hebt die zeer weinig gas gebruikt nu, dat de, de, de hybride warmtepomp zich wat lastiger laat terugverdienen. Maar voor elke woning met een gasgebruik zegt nou boven de 1000 kub is een hybride warmtepomp een hele aantrekkelijke oplossing. Nou, dit wou ik u graag even meegeven voordat we beginnen met, uh, met de techniek van de LGE's waar we het uh, over gaan hebben. En mijn collega uh, Marijn die zal u daar meer over vertellen. Nogmaals, stel uw vragen in de chat. Uh, in, de, de, de, in het beeldscherm wat u heeft kunt u deze vragen rustig stellen. En er zit dus een team van experts voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Ik geef nu graag het woord aan Marijn. Ik dankjewel voor de goede inleiding. Uh, ook namens mij, welkom allemaal. Uh, mijn naam is uh, inderdaad Marijn Marijn Beekman. Ik werk uh, officieel nog bij uh, Techneco, onderdeel van uh, Remea inmiddels. En uh, ken onder andere de oude elga erg goed. Uh, de nieuwe elga, dus de elga Ace, uh, zoals we vandaag gaan behandelen, uh, ja, dat, uh, dat is allemaal nieuwe stof. Uh, een aantal van jullie zullen ongetwijfeld uh, de huidige LGA al installeren. Uh, misschien nog helemaal ga ik die brede warmtepompen installeren. Dus we uh, gaan eigenlijk van begin tot eind gaan we door de installatie heen uh, wat aandachtspunten zijn waar je op moet letten. En wat er vooral ook anders is bij deze elga ten opzichte van de uh, vorige elga. Um, ja, de nieuwe norm in hybride warmtepompen. Wat maakt dat dan, die nieuwe norm? Want ja, er zitten een aantal dingen in die echt wel anders zijn dan anders... ...en die ook anders zijn dan de meeste andere warmtepompleveranciers doen. Elga in eerste instantie staat vooral voor hybride. Het is een toestel wat echt als hybride ontwikkeld is. Dat wil zeggen dat hij altijd gebruik maakt van elektriciteit voor het warmtepompdeel... ...en gas voor de gasketel. Hij heeft dus ook altijd een gasketel nodig... Mede bijvoorbeeld om zijn tapwater te verwarmen, want dat doet de Elga zelf niet. De huidige Elga, zoals die nu nog verkocht wordt, heeft maar één vermogen, one size fits all. Maar we merkten ook dat er, zeker voor de wat grotere woningbouw, was het heel erg wenselijk om een wat groter vermogen erbij te krijgen voor de woningen die veel warmte verbruiken. Dus de Elga Ace is er strakjes in twee vermogens, een 4 kilowatt en een 6 kilowatt versie. Niet onbelangrijk, het is een split toestel. Dat betekent dat je F-gassen certificering nodig hebt om uh, dat te mogen installeren. Daar uh, komen we straks nog wel even op terug. En uh, Rick gaf het zojuist al aan, hè? je hebt een, uh, in vrijwel iedere woning is eigenlijk een, uh, een Elga-plaats of een hybride warmtebond is eigenlijk wel mogelijk. Eén um, hele belangrijke kanttekening, en dat uh, stond net ook op het de vorige sheet. Um, de um, uh, maximale aanvoertemperatuur van een uh, systeem mag eigenlijk niet boven de 70 graden uitkomen. Komt hij dat wel, dan uh, is dat enerzijds voor het toestel fysiek uh, mogelijk een probleem. Uh, anderzijds merken we ook dat uh, als je helemaal uh, boven die 70 graden nodig hebt, als het buiten min 10 is, ja, dat je eigenlijk niet zo heel goed uh, je elga terugverdient. Hè. Dat de besparing ook te klein is en dat je te snel naar te hoge temperaturen toe moet en vervolgens dus de elga uit moet, omdat hij het niet kan bijbenen en de temperaturen die er gevraagd worden eigenlijk niet kan leveren. Kortom, als je met 80, 90 graden moet werken, adviseren we vooral om met gas te blijven werken en eerst een aantal andere stappen te nemen. He, bijvoorbeeld het vergroten van je verwarmingsoppervlak of het isoleren van je woning, het plaatsen van het dubbelglas, noem het allemaal maar op. En ga je eenmaal onder die 70 graden komen als het buiten min 10 is, ja, dan kun je prima met een hybride warmtepomp gaan werken. En kom je eenmaal onder de 50 graden aanvoertemperatuur, 55 misschien zelfs. Uh, dan zou je kunnen overwegen om naar o-electric over te stappen. En dan zien we nou, dat dat vooral gebeurt bij nieuwbouwwoningen hè, die goed geïsoleerd zijn, die maximaal 35, 40 graden water nodig hebben, met vloerwarming werken overal en geen radiatoren meer hebben. De ELGA-specificaties. Er uh, ja, staat wel heel veel informatie nu op deze sheet. Het uh, belangrijkste is: hè, je ziet het verwarmingsvermogen staan bij 7 graden buitentemperatuur en 35 graden water. Dat zie je links bovenaan staan. Uh, A7 staat voor R van 7 graden, buitenlucht van 7 graden en W 35 graden watertemperatuur. Daar zie je ook het rendement van de warmtepomp en het opgenomen elektrisch vermogen. Het zijn kleine vermogens, omdat ze, zoals Dick vorige week ook heeft uitgelegd, met een beta-factor kun je een vrij grote bijdrage leveren. Ondanks dat het vermogen van de warmtepomp klein is, kun je wel een groot aandeel van het totale warmtevraag op jaarbasis leveren. Nou, er staan een aantal andere specificaties, hè, onder ook de gewichten en dergelijke, staan daarbij bekabeling, noem het dan maar op. Dit komt uit de brochure, die uh, wordt meegestuurd met de presentatie, uh, die uh, is dan wat uitgebreider dan uh, alleen dit lijstje. Uh, die kun je rustig terugkijken, maar hier staan de belangrijkste op een rijtje. Kijken we dan naar de eigenschappen en de grootste voordelen van een uh, lga hè, van een hybride warmtepomp, um, dan zie je dat vooral... Um, de, een aantal zaken opvallen, warmte tegen de laagste kosten, eenvoudig en snel te installeren zoals Rick net ook al aangaf. Het is een optimale inzetbaarheid van warmtepomp en ketel. Het is een vertrouwd product, zeker voor de mensen die met Remea gewend zijn om te werken of die de oude Elga al kennen. Het is een compact toestel, dus zoals Rick net al zei, ja, het moet fysiek wel kunnen. Dat zie je dat de Elga eigenlijk al in heel veel situaties geplaatst kan worden, juist omdat het zo'n compact toestel is. Uh, we gaan deze uh, voordelen uh, stapsgewijs doornemen. We uh, gaan er een beetje kriskras doorheen, dus uh, ja, soms klopt de volgorde niet helemaal, maar we benadrukken iedere keer wel uh, die voordelen weer uh, uh, in, de, in de presentatie. Uh, te beginnen met, ik denk wel de belangrijkste voor een eindgebruiker, warmte tegen de laagste energiekosten. En want dat is uiteindelijk wel waar uh, men vaak voor kiest. Uh, het, men moet een investering doen, dus het is niet per se de laagste uh, kost, hè, want de, de investering uh, gaat in dit geval uh, voor de baat uit. Maar als die helemaal gedaan is en mensen kunnen op een wat lagere temperatuur stoken, dan merk je wel dat ze uh, enkele honderden euro's per jaar zouden kunnen besparen. Uh, en dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste uitgangspunten van de LGA's geweest. Uh, hij moet een goede inzet tonen over uh, het hele bereik, over het hele stookseizoen en optimaal gebruik maken van die warmtepomp, want anders is die investering voor niks. In de regeling van de warmtepomp kun je een aantal andere zaken ook selecteren. Hier staat bovenaan staat energiekosten. Maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld je elga op primaire energie te laten schakelen. Dus ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk primaire energie verbruikt. Of uh, te kiezen voor een uh, ja, CO2-uitstoot. Dus als je zegt, ja, uh, ik, ik, uh, ik, uh, ik neem groene elektriciteit af en mijn CO2-uitstoot voor elektriciteit is nul... Ja, dan zou het kunnen betekenen dat je je elga zoveel mogelijk laat draaien... en dat je daarvoor kiest om uh, ja, dus eigenlijk zo min mogelijk CO2-uitstoot Dat levert je dan misschien wel een minder grote kostenbesparing op... Hè, want ja, je krijgt echt een omslagpunt dat de elga... ...minder efficiënt wordt dan de ketel, bij lage buitentemperaturen en hoge watertemperaturen. Maar ja, als je gaat voor duurzaam, dan kan CO2 wel een afweging voor je zijn. Onze ervaring is dat de meeste mensen toch voor die energiekosten gaan... ...en we vermoeden dus dat, nou het zal 90-95% van de elga's... ...wel ingesteld staat op uh, energiekostenbesparing. Om jullie ja, te helpen met het selecteren van de juiste lga en om ja, er ook voor te zorgen dat die energiekostenbesparing gehaald wordt... ...is het wel belangrijk dat die selectie goed gebeurt. En daarvoor zijn we bezig met een besparingsstoel, die zal binnen enkele weken verwacht ik wel online komen. Daarmee kunnen we enerzijds een kostenbesparing inschatten de situatie zoals die ingevuld wordt. En daarnaast geven we een advies over welke LGA we adviseren om te plaatsen. Dus of de LGA-4 of de LGA-6 in die situatie het beste past. Je zult zien in die besparingsdoel dat ze wel allebei genoemd worden... ...maar dat we dus één duidelijk highlighten... ...en dat je van de ander ook kunt zien wat eventueel de consequentie is. Of die bijvoorbeeld wel meer energie bespaart... ...maar zich minder snel terugverdient. Dat kan best zijn. Alleen het kan heel goed zijn dat dan de terugverdientijd nog wel acceptabel is. Dus wellicht toch een overweging om voor een uh, groter model te gaan dan voor een klein. Nou, dat uh, uh, kun je in de voorselectie doen. Als je dan helemaal een idee hebt van wat je graag wilt uh, toepassen... ...dan hebben we voor de Realmeat Dealers ook nog een selectietool... ...waarbij je gebruik kunt maken van uh, nou, eigenlijk het selecteren van de juiste binnen- en buitenunit... ...maar daarbij ook bijvoorbeeld de accessoires kunt selecteren... ...en ervoor kunt zorgen dat je dus kunt zeggen... nou ...ik wil daar ook een opzendingsconstructie bij... ...of ik wil er graag een e-twist bij als ruimte ruimtethermostaat... Ik wil uh, wellicht een ander filter gebruiken. Of ik wil een uh, condensvoeder gebruiken omdat ik ga koelen. Uh, die zaken die zitten allemaal in die selectietool. Uh, die kun je maken. En die helpt je ook om makkelijk een offerte te maken. Naar nou, bijvoorbeeld een eindgebruiker. Of uh, makkelijk je bestelling te kunnen doen bij Romea. Omdat je alle artikelnummers zo al hebt. En je verbonden bent met het systeem van Romea. Om die bestelling te kunnen plaatsen. Dus die zaken die zitten er allemaal in. Daar gaan we jullie bij helpen. En uh, ja, die kunnen jullie ook gebruiken uh, om, uh, om dat soort zaken te doen. Dan uh, uh, de compactheid van het toestel. Uh, het is, uh, ik denk, zo'n beetje het kleinste toestel op de markt. Uh, we hebben hem hier even naast een uh, TERRA Ace gezet. Uh, een van de compactste ketels die er op de markt is. Het gewicht staat er ook bij. Uh, de binunit weegt slechts 16 kilo. Hou uh, wel in de gaten, hè, je moet nog wel een buitenunit bij. Hè. Dus uh, die hangt alleen niet binnen. Uh, dus uh, de Elga binunit, die moet je binnen kwijt kunnen. En die is dus uh, 49 centimeter hoog. 27 cm breed en 22 centimeter diep. Uh, kortom, je hebt al heel snel plek voor uh, de lhb nude om, om die kwijt te kunnen. Gaan we naar de installatie toe. Uh, niet onbelangrijk. een uh, slokje. Wat moet er geïnstalleerd worden? En, uh, ja, dat hebben we in, uh, in een plaatje neergezet. Het plaatje komt uit de handleiding. En van links naar rechts zie je eigenlijk uh, de ketel. Uh, de bestaande ketel met onder het expansievat uh, zie je uh, zie hangen. En daarnaast staat binnen een stippellijn getekend de Elga zelf, de Elga BIN-unit eigenlijk, moet ik zeggen. Met daarin een warmtewisselaar, een circulatiepomp en een open verdeler. Dat hebben we gedaan om ervoor te zorgen dat we alles makkelijk en goed kunnen aansluiten. Ga je wat verder naar rechts, dan zie je het afgiftsysteem. Je ziet de radiator getekend, een bypassleiding met een viabelaste klep erin. En in de retourlijn zit zelfs nog een buffervat getekend. Dat komt later in deze presentatie nog terug wanneer je dat wel of niet moet doen. En helemaal rechts hè, van dat muurtje zie je buiten ook nog de buitenunit staan en zie je bij E de buitenvoeler uh, hangen. Het nou, zijn allemaal zaken die, uh, waar je rekening mee moet houden. Dit is een schematische weergave, kijk die rustig nog eens een keertje terug. Uh, of in de handleiding of uh, in, uh, in de presentatie. Uh, we hebben ook even op een rijtje gezet wat dat in woorden doet. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld dat je koude middelleidingen moet regelen als installateur. Dat je ervoor zorgen dat je een opstellingsconstructie hebt voor je buitenunit. Die moet of op een plat dak of op een schuin dak, of komt die buiten op de grond staan. Ja, daar kun je allemaal rekening mee houden. Het zorgt voor wat andere opstellingsconstructies. Je moet een voedingskabel regelen, tussen de binnen- en de buitenunit. Net als bij de oude LG wordt de buitenunit gevoed door de binnenunit. Het is een beetje raar, dat zijn mensen, zeker die in de koeltechniek zitten, zijn dat niet gewend. Maar het werkt wel makkelijk, want je hoeft dus maar één kabel te trekken tussen je binnen- en je buitenunit en geen twee kabels. Uh, je moet een buitenvoerder ophangen. Je moet de buitenvoerder bekabelen. De buitenvoerder zelf wordt meegeleverd, maar de kabel uiteraard, die moet je trekken. Uh, je moet een antenne installeren. Die komt bij de binnenunit te, uh, te hangen, zodat die online is. Uh, dat hij op afstand ook storingen kan melden. Maar die moet je wel eventjes aansluiten en uh, bekabelen. Die antenne wordt meegeleverd. Uiteraard inclusief kabel, uh, want dat sluit wel zo makkelijk aan in dit geval. Bij de buitenunit, we hadden net over de voedingskabel, moet je ook nog een werkschakelaar installeren. Die leveren we ook niet mee. Dus daar moet je met je bestellingen wel rekening mee houden met je offertes bijvoorbeeld. Dus het zijn zaken waar je rekening mee moet houden. Hier nog een rijtje, met name voor de cv-leidingen bijvoorbeeld. Dus koppelingen, leidingwerk, dat soort zaken om het cv-leidingwerk aan te passen. Het merendeel van de meeste cv-installaties zullen allemaal wel met 22 mm dun dan naar staal gebouwd zijn. Uh, daarom heeft de Elga ook aan de onderkant vier koperen aansluiting zitten uh, met koper 22, uh, om dat uh, makkelijk te kunnen aansluiten. Ja. Er zitten geen koppelingen op, hè? dus je kunt uh, zelf kiezen of je daar nou, wat koppelingen dan ook op zet. of dat je wil gaan solderen of klemmen, of uh, uh, hoe je het ook maar uh, hoe je het ook maar wilt installeren. Um, aantal opties uh, waar je rekening mee kunt houden. We leveren standaard een zeeffilter mee. Hè? Dat is met name om de wat grovere delen af te vangen, bijvoorbeeld bramen of zandkorrels of dat soort zaken, heb je een installatiewerk met veel magnetiet of verwacht je dat in ieder geval, dan adviseer je om een magneetfilter te installeren voor de elga en voor de ketel, dus in de gezamenlijke redoerleiding. Je moet er rekening mee houden of je wel of niet wil gaan op een bepaalde manier wil gaan regelen, dus of je een thermostaat plaatst of dat je gebruik maakt van de thermostaat van de bewoner die er al hangt. Daar moet je van tevoren over nadenken en dan moet je uiteraard dan ook de nodige eventueel bekabeling voor trekken. Uiteraard dat, uh, ja, dat moet je uh, van tevoren bepalen en in de offerte meenemen. Uh, verder uh, zaken als buffervat, bypass, uh, condensvoeler, uh, bijvoorbeeld als je gaat koelen, zijn, zijn belangrijke zaken. Uh, maar die hangen samen met een aantal andere keuzes die je maakt. Daar komen we later nog op terug uh, gaan we wat, wat verder in verdiepen zo. Het is um, dit stukje eigenlijk vooral hmm. over um, ketels, thermostaten en afgritsystemen. En um, ja, we hebben daar de elga ook op een bepaalde manier opgebouwd. Uh, een van onze belangrijkste uh, argumenten is dat we met iedere ketel kunnen samenwerken. Uh, we, we leveren eigenlijk een Remea elga-ace, maar als daar een Nefid ketel naast hangt of een intergas, ja, dan kan die elga daar prima mee samenwerken. Uh, we hebben daar bewust voor gekozen en we kunnen de ketel op een aantal manieren aansturen. De belangrijkste twee degene die je echt veruit het meeste tegenkomt, uh, hebben we hier op, de, op deze sheet staan. Um, ook via ketel aansturen via open term of via aan uit. Uh, dus de Elga kan uh, iedere ketel aansturen. Onze voorkeur, en daarom staat die ook in het groen, is open term aansturing. Want als de elga tegen de ketel kan zeggen via open term, we willen graag dat je warmte levert en we willen bijvoorbeeld dat je 45 graden water maakt of 55 graden maakt. Dan, dan reageert de ketel erop en dan gaat hij de warmte leveren zoals de elga dat van hem vraagt. Als je een ketel aanstuurt met een aan-uit contact dan staat waarschijnlijk die ketel gewoon ingesteld op 70 graden aanvoertemperatuur. Dus op het moment dat je dan de elga tegen de ketel zegt... ...ik heb warmte nodig, want ik red het niet in mijn eentje... ...dan gaat de ketel aan en die denkt, ja, ik moet 70 graden maken. Dus als dan je cv-water maar 40, 45, 50 graden is... ...dan denkt de ketel zo, dat is flink te koud, ik moet flink aan de bak. Dus die gaat daar met veel vermogen in om maar zo snel mogelijk naar die 70 graden toe te gaan. Want dat is hetgene waar die op ingesteld staat. En ja, met open term kun je zeggen van... ...ik wil niet die 70 graden hebben, maar ik hoef maar 50 graden te hebben... ...dus maak alsjeblieft 50 graden... Met aan-uit gaat dat niet. Dus onze voorkeur heeft duidelijk open term. Zoals je verderop zult zien in de, in de presentatie zit er nog een aansluitschema van hoe dat dan zit. Daar staat ook 0 tot 10 volt bij. Dat is een optie die we heel erg weinig zien in de woningbouw, maar die zit er wel in. Die zit dus wel op de regeling al geprogrammeerd, die kun je instellen, maar zullen we verder vandaag weinig aandacht aan besteden. Wat je verder nog bij de binnenunit getekend ziet, voor de bovenkant van de binnenunit, daar staat een buitenvoerder getekend. Dat heeft te maken met de manier waarop de Elga regelt en daar komen ze zometeen nog op terug. Maar iedere Elga heeft een eigen buitenvoerder nodig om goed te kunnen functioneren. Niet onbelangrijk, ja, hoe werkt dat systeem dan uiteindelijk samen? Want als je wil dat de ketel en de warmtepomp goed worden ingezet, dan wil je dus enerzijds dat de ketel heel goed wordt aangestuurd, maar eigenlijk wil je ook... ...dat de warmtepomp uh, goede informatie krijgt om daar niet uh, een te hoge watertemperatuur bijvoorbeeld te maken. Dus uh, aan de thermostaatkant uh, van de LG hebben we gezegd, nou enerzijds hebben we een buitvoeler ...om ervoor te zorgen dat we weersafhanken kunnen regelen. Het water wordt dan uh, nooit warmer dan dat het echt nodig is op basis van buitentemperatuur. En anderzijds hebben we een aantal mogelijkheden om thermostaten te koppelen. Uh, via het Airbus contact, dat is het Remea bus contact, uh, daar kan de e-twist aan gekoppeld worden. Dat heeft uh, de voorkeur. We kunnen open term aansluiten. Dus je kunt een bestaande open term thermostaat aansluiten op de LGA's. Of je kunt een aanuit-optie kiezen. Dat kan een aanuit-thermostaat zijn, maar dat zou bijvoorbeeld ook een aanuit-contract van een zonregeling kunnen zijn. Of een individuele regeling per vertrek. Dat is echt de kant van de thermostaat. Die staat los van wat er gebeurt tussen de ketel en tussen de LGA1. Dus je kunt prima zeggen: van ik heb een Airbus e-twist thermostaat hangen en ik ga mijn ketel via open term sturen. Die hangen, die zijn niet met elkaar verbonden. Dus je kunt dat van elkaar los zien. Je zou het zelfs zo kunnen maken dat je zegt ik heb een aan-uit contact vanaf mijn thermostaat, maar ik wil toch mijn ketel via open term sturen. Dat kan. Andersom kan het uiteraard ook. Je kunt ook zeggen ik heb een open term thermostaat en mijn ketel kan geen open term aan. Dus daar kies ik bijvoorbeeld voor aan-uit schakeling. Dus die variaties zijn allemaal mogelijk. Um, zoals gezegd, uh, de Airbus, uh, de e-twist, heeft de voorkeur en uh, het open termsturing tussen de LG en de keten hebben de voorkeur. Dan wat verder inzoomen op die manieren van regelen, um, hebben we hier een uh, optie voor een weersafhankelijke basis. Die is er altijd, en vandaar ook dat die uh, buitvoeder er aan moet hangen. Uh, de LG is standaard dus voorzien van een uh, buitenvoeder en van een stooklijn. Daarop volgend kun je dan ervoor kiezen om bijvoorbeeld die e-twist aan te sluiten. Die e-twist zorgt ervoor dat als het binnen wat te koud is of te warm is, dat je stooklijn gecorrigeerd wordt. Dus die schuift wat naar boven of naar beneden. En dat zorgt er dus voor dat je altijd op de juiste en nooit een te hoge watertemperatuur stookt. Je kunt hem op afstand instellen, je kunt er klokprogramma's in zetten, er hoort een appje bij. Het is voor verwarmen en koelen geschikt, dus het is een, eigenlijk de meest uitgebreide optie. Die voor de meest nauwkeurige regeling zorgt en ook voor de beste besparing zal zorgen. De andere optie is open term. En ja, daar staat één hele belangrijke um, ja, disclaimer in, om het maar zo te zeggen. Het is de middelste bullet. Het gedrag van de LGA's is afhankelijk van hoe goed jouw thermostaat kan regelen. En de nadeel is dat we van niet heel veel thermostaten exact weten hoe ze regelen en hoe ze dat uh, met de LGA zouden doen. Um, de um, LGA luistert namelijk naar de, watertemperatuur, de gewenste watertemperatuur die de thermostaat aangeeft. Dus als je een thermostaat selecteert die wel open term spreekt, maar die zegt, nou als er warmtevraag is, stuur ik een vraag van 70 graden en als er geen warmtevraag is, stuur ik 10 graden. Ja, dan betekent dat dat je Elga eigenlijk niet zo heel veel regelt. Die kan niet modelleren, want ja, die zegt ik moet gewoon 70 graden maken, want dat is wat de thermostaat zegt. Uh, veel uh, thermostaten van Honeywell, uh, bijvoorbeeld de, de Touch Modulation zoals je hem hier ziet, of de uh, Round Heat Cool. Ja, dat zijn thermostaten die uh, over het algemeen een vrij goed regelprotocol hebben en ook niet te snel een hele hoge aanvoertemperatuur of gewenste aanvoertemperatuur zullen sturen. Uh, de D6 Lyric die op dit moment veel gebruikt wordt, is een thermostaat die uh, dat ook goed kan. Uh, van heel veel andere thermostaten hebben we dat inzicht niet heel goed. En uh, ja, Zal het dus of trial and error zijn of zal dat van tevoren goed uitgezocht moeten worden? Belangrijk ook, als je wilt koelen moet je ook een thermostaat kiezen die via OPTherm kan koelen. Anders wordt het, wordt het wat lastig. De la laatste en derde optie is de aan- uit thermostaat. en uit-thermostaat. Ja, de aan- uit-thermostaat zorgt er eigenlijk voor dat er of warmtevraag of koudevraag wordt aangegeven. Uh, vooral verwarmingsvraag is, uh, is de bedoeling. En als je dan die warmtevraag hebt uh, aangegeven met de thermostaat... ...dan gaat dus de LHE's weersafhankelijk stoken. Want hij heeft nog steeds die buitenvoeler en hij heeft nog steeds een weersafhankelijke regeling. Dus uh, warmtevraag zorgt er alleen maar voor dat hij zijn stooklijn gaat volgen. Dit werkt dus net wat anders dan bij de open term thermostaat... ...waar dus niet, een, uh, niet alleen een signaal wordt gegeven... ...maar ook een watertemperatuur mee wordt, uh, wordt meegestuurd. Ja, wat raden we dan aan? Uh, zoals gezegd... Um, uh, het liefste dat, uh, dat er met de e-twist gewerkt wordt. Maar we hebben wel gezegd, van, ja, als je met radiatoren werkt, zijn er eigenlijk twee opties. En radiatoren of radiatoren met vloervorming zijn de, zijn de twee opties. Dan zeggen we eigenlijk, uh, zet alsjeblieft je uh, stooklijn op 1.5 in combinatie met de e-twist. Heb je een aan-uit thermostaat, zet dan alsjeblieft je stooklijn iets hoger, om er zeker van te zijn dat je altijd voldoende warmte kunt leveren. He, dat is stooklijn 1.7, dat is eigenlijk wat deze grafiek zegt. Werk je met alleen maar vloerverwarming, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je de Airbus of een aan-uit contact gebruikt als, als thermostaat. En dan adviseren we een stooklijn van 0.7. Uiteraard is een en ander afhankelijk van het systeem wat je kiest en de woning en dat soort zaken, maar dit zijn uh, gemiddeld genomen de, de juiste uh, instellingen. Om in ieder geval mee te beginnen en later wellicht nog wat, uh, wat fine-tuning. Het, uh, het elektrisch aansluiten, want ja, we hebben het nu vooral gehad eigenlijk over de ontwerpkant. Hè? Van wat voor thermostaten selecteer je, hoe maak je de verbinding met de ketel. Uh, maar hoe maak je nou echt fysiek die, uh, die verbinding? Want ja, daar komt het uiteindelijk natuurlijk wel op neer als je de, de LGA gaat installeren. Nou, als je de kap eraf haalt, dan uh, zie je zoals je hier links ziet... Um, ...eerst een deurtje met uh, het display en alle printplaten van de LGA en De belangrijkste twee zitten voor het aansluiten in ieder geval linksbovenin... Um, um, en, ...en rechtsbovenin, sorry. Um, de rechterprint is eigenlijk de hoofdprintplaat. Uh, die zullen jullie wellicht, uh, als jullie meer uh, Ramea-toestellen installeren, wel herkennen. Uh, het is het ACE-platform van Ramea en daar zitten de, de standaard aansluitingen op. We zoomen daar zo meteen nog wat verder op in met wat tekeningen en hoe dan, wat dan en uh, waar dan zit. Um, dat deurtje dat kan open en daar achter zie je de andere onderdelen van de LG zitten. He, dus onder andere circulatiepompen, druksensor, temperatuursensoren, dat soort zaken, die zitten er allemaal achter. Maar voor het aansluiten kan het deurtje dicht blijven, in ieder geval voor het elektrische aansluiten. Hebben we aan de onderkant netjes een sleuf gemaakt om je kabels van bijvoorbeeld je buitvoeler en je thermostaat en dat soort zaken kun je daar invoeren. En achter langs het deurtje naar het gaatje een ronde gat bovenin brengen om ervoor te zorgen dat dat netjes allemaal geleid zit en niet rond gaat zwerven in je toestel. Als je dat allemaal doorgevoerd hebt... dan kom je eigenlijk bij die twee printen uit zoals we ze net uh, zagen. De eac 07 print is de uh, hoofdprint van de Elga... en de CB12-print is de print waar de ketel eigenlijk op aangesloten moet worden. Dat zie je hier ook terug. De rode lijnen met ABC, dat is uh, aan/uit, open term of 0 tot 10 volt voor de ketel. De grijze lijn is de buitvoeler en de groene lijn is de uh, ruimtetermostaat. En dat kan dus of de e-twist zijn... Of een open term of een aan-uit en verbinding. En dat maakt niet uit, dat wordt op hetzelfde stekkertje aangesloten. Nou, welke stekkers zijn dat dan? Uh, ingezoomd op de EHC 07-print, zit aan de linkerkant, uh, zie je onder andere de groene st uh, stekker zitten voor de Airbus. En daar wordt dus de thermostaat aangesloten. Uh, dus of de E-Twist, of de open term thermostaat, of de aan-uit uh, contact voor verwarmen. En net daaronder zit T-out, de outdoor temperature, oftewel de buitentemperatuurvoeler, die wordt daar maar twee aders aangesloten. Andere printje is de CB12 print en daar wordt de ketel aangesloten. Dus we hadden net de thermostaat en de buitenvoeler, nu gaan we naar de ketel toe, dus eigenlijk weer de uitgang van de elga. En daar hebben we een aantal contacten voor opgenomen, degene die het meest zult gebruiken... Zijn um, de x5 en het x2 contact. Het aan-uit contact voor de ketel of het x2 contact voor open term, waarbij x2 uiteraard dan de voorkeur heeft. Uh, ieder zijn eigen klemmetje, um, ja, het, het, het, het de Elga zal ook uh, proberen te herkennen of hij bijvoorbeeld open, een open term ketel ziet. En dan kiest hij zelf of voor open term. Als hij dat niet ziet, gebruikt hij ze aan-uit contact en gaat hij er dus vanuit dat dat aan-uit is. Overige elektrische aansluitingen zijn er uiteraard ook nog wel. Bijvoorbeeld, als je wil dat je Elga gaat draaien, dan is het wel handig dat die ook een voedingsspanning heeft. En De Elga Ace 4, de kleine Elga, die mag gewoon in stopcontact. Voor de Elga Ace 6, de grotere, die trekt maximaal 13 ampère, willen we heel graag een toegewezen of een eigen groep hebben. Met ook een werkschakelaar of een automaat bij de warmtepop. Om ervoor te zorgen dat die eh, uh, of permanent bekabeld is, of in ieder geval uh, veilig uh, spanningsloos geschakeld kan worden bij het toestel zelf, zonder dat daar een stekker aan vastzit. Je zult ook zien dat als je een binnenunit van een LG EC4 uh, uitpakt, dat daar een stekker aan vastzit. En bij een LG E6 zit er wel een kabel aan, maar geen stekker om in het stopcontact te steken, want die moet hard bedraad worden. Tussen de binnen- en de buitenunit komt ook een kabel te liggen. Dat is een vieradige kabel, dus geen drieadige, maar een vieradige kabel, want dat is fase 0 en aarde plus een communicatieader. En daar moet bij de buitenunit moet er een werkschakeler geïnstalleerd worden. Dat moet niet per se van ons, van Remer, bij voorkeur wel uiteraard. Maar dat moet van de NEN-1010, die schrijft dat voor om veilig te kunnen werken. Hoe sluit je dan de binnenunit aan? Uh, links aan de bovenkant van de LGE's binnenunit zit een doorvoertule voor een kabel. Uh, daar voer je de voedingskabel in en uh, linksbovenin zie je ook een blokje getekend met uh, de aansluitcreme. Uh, fase 0 aan aarde, bruin, blauw en groen, geel. En helemaal links in beeld zie je een zwarte ader zitten, die zit op S3. Dat is de communicatieader die naar de buitenunit gaat en dus uh, ja, zorgt ervoor dat uh, de buitenunit juist wordt aangestuurd. Andere aansluiting, en de laatste elektrische aansluiting waar we het in ieder geval zo het, uh, nog eventjes over hebben, is uh, de antenne aansluiting van de LGE's. Achter het display uh, zit een printje om de Elga online te kunnen krijgen en een, bijvoorbeeld een melding te laten doen uh, als je een storing hebt. En daarmee kan bijvoorbeeld de instructeur een melding via e-mail krijgen van hey, deze Elga heeft een storing, daar moet wat mee gebeuren. Nog voordat de uh, bewoner überhaupt weet dat er wat aan de hand is. Uh, die antenne moet uiteraard wel bereik hebben. Uh, als je hem in de metalen behuizing laat zitten, dan uh, heb je een kooi van Faraday en dan, uh, ja, dan doet de ontvangst het niet zo goed. Uh, dus die moet even buiten het toestel gebracht worden, op gang worden. Hij hoeft niet per se naar buiten, uh, buiten de woning gebracht te worden, maar zorgt ervoor dat hij in ieder geval um, ja, buiten het toestel zit. <coughs> Aandachtspunten uh, verder, met name voor het afgiftsysteem, zijn volumestroom en systeeminhoud. En daar wil ik jullie wat meer over toelichten en wat, wat verder in meenemen. Uh, begin het bij de volumestroom. Uh, om ervoor te zorgen dat je uh, niet te grote uh, temperatuurverschillen krijgt en ervoor zorgt dat je warmte en koude blijft afvoeren, moet je ervoor zorgen dat je minimale flow hebt. Uh, bij de Elga staat het minimum ingesteld uh, voor zowel de 4 als de 6 op 7 liter per minuut. Dat is uh, 420 uh, liter per uur, ongeveer uh, 0,4 kuub uh, per uur. En dat moet je ervoor zorgen dat dat dus altijd beschikbaar is. Als je radiatoren dicht gaat draaien of vloervaringstoepen dicht gaat zetten, dan zou het kunnen betekenen dat je het systeem zo ver knijpt dat dat pompje niet meer die flow kan leveren. En dan krijg je dus een storingsmelding. Dan vang ik alleen een melding in het display, later gaat de elga ook echt uit. Uh, Stopt dus de warmtelevering en uh, ja, dat heeft het nodige uh, klachten in comfort op, zoals je wellicht kunt uh, voorspellen. Uh, dus zorg ervoor dat je voldoende flow hebt en een van de manieren daarvoor is een bypass te installeren. Uh, dus als je ziet dat er groepen uh, geknepen kunnen worden of dichtlopen, uh, om wat voor reden dan ook, en je houdt daardoor onvoldoende volumestroom over, dan is een bypass daarvoor een oplossing. Andere oplossing daarvoor zou kunnen zijn om een buffervat te installeren, en dan wel een parallel buffervat. We uh, komen we zo meteen nog even op over uh, parallel en serieel, wat de verschillen zijn, uh, maar buffervat kan daar ook een oplossing voor zijn. Het buffvat zorgt ook voor minimale vrije systemenhoud. Wederom, als je radiatoren bijvoorbeeld gaat knijpen met thermostaatkranen of je gaat vloervaring voorzien van een, een eigen zonneregeling of een eigen regeling per vertrek, ja, dan zorg je ervoor dat er groepen dicht kunnen lopen, ondanks dat misschien de lga nog aan het draaien is. Of belangrijker, misschien wel aan het ontdooien is. Als het buiten kouder wordt, dan kan het zijn dat de buitenunit invriest. En om die buitenunit te ontdooien, wordt er eventjes wat warmte uit de binneninstallatie gehaald en naar de buitenunit toegebracht om ervoor te zorgen dat het ijs smelt. Dat betekent dus wel dat je warmte uit je installatie haalt... en ja, als dan bijvoorbeeld al je radiatoren dicht staan... of er sta, staat te weinig inhoud uh, beschikbaar uh, voor de lh binnenunit, unit ja, dan kan het zijn dat die binnenunit unit bevriest. En Dat wil je niet, want dat betekent dat ja, ijs zet uit... en dan scheurt je warmtewisselaar, uh, dat, dat zou kunnen gebeuren. Het uh, is niet gezegd dat het gelijk gebeurt, maar het zou wel kunnen gebeuren... en dan heb je dus uh, 30, 40 bar uh, koude middeldruk je CV-leiding in. Nou, dat Kun je iets bij voorstellen als je overstort al open gaat bij 3 bar, wat er gebeurt als je daar 20 of 30 bar op zet. Dat geeft een hoop herrie en een hoop ellende, dus dat wil je voorkomen. En dat kan dus door gewoon voldoende systeeminhoud te zorgen. Voldoende systeeminhoud kun je ook zoeken in het afgiftsysteem zelf. Dus dat hoeft niet per se een buffervat te zijn, dat kun je ook zoeken in het afgiftsysteem zelf. Bijvoorbeeld in je vloervangingsgroepen. Um, een voorbeeldje genomen van 16 mm slangen. In een uh, groep van 100 meter zit dus ook ongeveer 113 liter. Dat betekent dat uh, uh, 11,3 liter. Uh, dus uh, als je twee groepen openzet heb je al 20 liter sowieso wel snel beschikbaar. Zet je drie groepen open dan heb je 30 liter beschikbaar en dat is dus voor de lg 4 en de lg 6 is dat uh, afdoende. Zoek je dat in radiatoren, radiatoren hebben wat minder massa om zich heen, dat zijn natuurlijk stalen, uh, stalen onderdelen, terwijl bij vloervorming, ja, daar zit een hele betonmassa omheen. Dan gaan we naar wat meer inhoud, dus daar hebben we 30 en 45 liter nodig. Ga je alle groepen dichtzetten, hè, dus ga je regelingen of regelingen per vertrek toepassen, dan willen we eigenlijk zorgen dat, dat, uh, dat je dat in de buffer zoekt. Oftewel een serieel buffer, dus als je ergens een bypass plaatst, dan kun je bijvoorbeeld in de retour een, een buffer opnemen. Voordelen, lage kosten, één pomp, uh, nou, de voordelen er staan hier. Ga je naar een parallel buffervat, ja, dan heb je een extra afgiftepomp nodig. Het zorgt wel voor een wat, wat zekerder systeem, het is wat duurder, um, het, het is net allemaal wat flexibeler, maar um, vaak zien we bij de LGE's dat het wat. Uh, ...kopere installaties zijn, investeringen wat lager zijn... ...dan dat er vaak voor een serieel buff wat gekozen wordt... ...is ook een prima oplossing en is geen probleem. Kan gewoon hartstikke goed. Gaan we naar de hydraulische en koude technische aansluitingen van het toestel... ...dan hebben we daar uh, ja, vooral gekozen voor eenvoud en snelheid. We merkten bij de vorige LH dat uh, bijvoorbeeld kiezen tussen parallel of serieel aansluiten... Uh, ...nog wel eens tot problemen leiden... Uh, ...en dat ook ontluchting uh, niet automatisch gebeurde... Nou, ...dat hebben we in dit toestel allemaal opgelost... We hebben gekozen voor seriële aansluiting. En dat maakt het mogelijk dat we direct door de open verdelen hebben ingebouwd in het toestel. We hebben de sensoren ingebouwd in het toestel. Je hebt geen terugslagkleppen meer nodig. En uh, we hebben gelijk ook een automatische ontluchting gebouwd. Zodat dat ook niet direct meer een probleem zou zijn. Hoe sluit je dat dan aan? Nou, dat uh, gebeurt als volgt. Uh, op het uh, plaatje rechtsonder zie je hoe de ketel gekoppeld is aan de twee leidingen van de Elga. Dus de oranje leiding is eigenlijk de retourleiding van de ketel. Gaat dus de Elga uit en gaat naar de ketel toe. En de rode leiding komt terug van de ketel en gaat weer de LG in. Uh, die wordt dus aangesloten op die openverdeler. En op het bovenste plaatje, daar zie je uh, eigenlijk het, de aansluiting van het afgiftsysteem. Uh, hier wederom met een uh, naregeling en een bypass en een buffer in, uh, in de retour. Maar uh, je ziet de retourleiding, blauw gaat de LG in. En de rode leiding, uh, dit eigenlijk de, of de uh, warmte die de condenser uitkomt, of de warmte die de ketel heeft toegevoerd, uh, nog als extra, uh, die gaat richting je afgiftsysteem. Dus je sluit zowel de ketel als het afgiftsysteem aan op de Elga. Als dat helemaal gebeurd is, dan moet je uiteraard vullen, ontluchten, eh, nog een keertje bijvullen en zorgen dat dus als alle lucht eruit is, je ongeveer 1,5 à 2 bar in koude toestand eh, gevuld hebt. En um, ja, dan kun je naar de koude middelaansluitingen toe. En dat is wel een aandachtspuntje, want de oude Elga gebruikte R410A als koude middel. Maar ook daar wordt een verduurzamingslag gemaakt. En de nieuwe Elga, ACE, heeft dus R32 als koude middel gekregen. Dat betekent dat we werken met een brandbaar koude middel. Hè. categorie is A2L. Dat betekent dat het licht toxisch is en licht brandbaar is. Um, nog niet zo erg als bijvoorbeeld een propaan of een propene. Maar wel iets om rekening mee te houden als je ermee gaat werken. Ook als je de binnenunit gaat installeren. Je moet daar een minimaal ruimtevolume hebben. En als we rekening houden met nou, een opstelhoogte van ongeveer een meter. Dat is zeg maar ongeveer net boven je heup. Tenminste bij mij, ik ben 1,80 meter. Um, dat betekent dat dat je ongeveer 2 meter, 2 vierkante meter of 6 vierkante meter beschikbaar moet hebben aan vrij vloeroppervlak Of in ieder geval ruimte onder de binnenunit. Om ja, alles er in koude middelkage zit uh, een minimaal aan brandbaar, brandgevaar of uh, toxiciteitsgevaar uh, te creëren. Hang je de Elga het lager op, dus ga je voor bijvoorbeeld 60 centimeter hoogte, dat betekent dat je oppervlakte veel groter moet zijn. Dat gaat bijna kwadratisch, zoals je al ziet, dan ga je naar 5,5 vierkante meter voor de Elga is 4 en ruim 16 vierkante meter voor de LG Ease 6. Dat is aanzienlijk. Als je de binnenunit hebt opgehangen, als je hem geleverd krijgt, dan is die voorgevuld met stikstof. He, dus we hebben daar, uh, en we hebben er een overdruk op gezet. Dus als je dat gaat verwijderen, zorgt ervoor dat je het rustig leeg laat lopen. Uh, en niet gelijk uh, de dop er helemaal afdraait. Uh, want dan uh, kon hij wel eens wegschieten. Leeft uh, levert weer een gevaarlijke situatie op. Uh, als je erachter komt dat hij um, ja, uh, niet meer gevuld is. Hè, dus als je hem uh, wilt, uh, wilt nou, laten we zeggen, ontluchten, uh, ontstikstoffen. Dan moet je ervoor zorgen dat, dat, uh, uh, dat je even een melding maakt. Want dan zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld treinstransport transport uh, lekkage op heeft gelopen. Ja, en het is F-gassen, dus het moet allemaal of netjes gesoldeerd worden of geflaird. En ja, hennep toepassen in dit soort koppelingen is echt uit de boze. Uh, dit is een fotootje van hoe we het helaas af en toe ook nog wel eens in het veld tegenkomen. Uh, maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Hè. Dit zijn F-gassen werkzaamheden. Uh, R32 is ook echt een F-gas, zit nog steeds fluoride in En uh, moet gewoon door een gecertificeerd installateur gedaan worden. Wat andere koude eigenschappen, de aansluitdiameters staan hier op een rijtje. En uh, hou er rekening mee, de LG buitenunit is voorgevuld voor een leidingtoepassing van of maximaal 7 meter of maximaal 10 meter. Dus dat betekent dat dat de voorvulling is. Je kunt wel naar grotere lengtes toe. Bij de LG S4 mag je tot maximaal 20 meter en bij de LG S6 mag je tot maximaal 30 meter. Maar dat betekent dat je moet bijvullen. Dus je zult dan wat koude middel per meter extra zul je wat, wat bij moeten vullen. Uh, in het tabelletje staan ook hè, de hoogteverschillen die je maximaal mag overbruggen en de, de maximale leidelengtes die, uh, die verder voorkomen. Uh, aandachtspunt van de plaats van de buitenunit. Uh, ja, de mensen die al elgas geplaatst hebben, die zullen dat allemaal wel weten. En je zult ervoor moeten zorgen dat uh, die buitenunit zijn lucht goed kan verplaatsen. Dat betekent enerzijds dat je geen obstakels moet hebben bij het uitblazen. Anderzijds moet je er ook voor zorgen dat er geen tegenwind is. He, dus als je... Uh, ...de elga altijd in zuidwestelijke richting laat uitblazen... Ja, ...dan kan het heel goed zijn dat als het een keertje goed waait vanuit zuidwestelijke richting... ...dat hij zoveel tegenwind heeft dat hij bijvoorbeeld uh, dreigt te bevriezen. Geluid is een aandachtspunt. Hè. Er wordt wetgeving op dit moment uh, uh, gevormd. Dus uh, ja, dat zal steeds belangrijker worden dat je niet te veel geluid voor de bewoners zelf creëert... ...maar ook niet naar de omgeving toe. Je moet de condensafvoer goed kwijt kunnen... Uh, de meeste elga's zullen rond het vriespunt waarschijnlijk wel uitgaan omdat het goedkoper wordt om op gas te stoken. Maar ja, wat als gas over uh, twee jaar uh, 25, 30 procent duurder is, ja, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat, het, uh, dat de elga langer doordraait en dat hij dus ook bij vorst nog steeds staat te draaien en dan zijn smeltwater goed kwijt moet kunnen, zonder dat dat gevaar oplevert. En uiteraard moet het toestel bereikbaar zijn voor service en onderhoud. Hier wat plaatjes vanuit de handleiding, hoeveel ruimte je dan moet, moet houden als je ervan uitgaat dat, dat er vlakken omheen zitten. Dus als er een muurtje achter zit, een muurtje aan de zijkant, een afdakking aan de bovenkant en dat soort zaken staan hier de minimale afstanden die je moet hanteren. En qua geluid, massa-dempt geluid, dat zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk gebruik maakt van een zware massale ondergrond die ervoor zorgt dat je trillingen zo min mogelijk constructie en je huis ingaan. En ervoor zorgt dat dat uh, gedempt wordt. Heb je uiteraard ook speciale trenddempers voor. En als de omgeving last kan hebben van je geluid. Ja, dan hebben we daar uiteraard ook uh, andere voorzieningen voor. Hè. Dan zou je kunnen overwegen om bijvoorbeeld een, uh, een geluidskap over de buitenunit heen te zetten. Of andere afscherming. Hou daarbij wel rekening mee dat uiteraard die luchtstroom die door je buitenunit heen moet. Dat die wel vrij kan stromen. Uh, dus gewoon een hokje eromheen timmeren. Dat is geen optie. Hier wordt voorbeeldjes van hoe buitenunits staan, netjes met de werkschakelaar erbij om hem ook spanningsloos te kunnen maken. Bij voorkeur niet aan de buitenunit zelf, want anders wordt het een beetje lastig dat als een keertje afgekoppeld moet worden om dat spanningsloos te doen. En hier staat onder andere uh, ook het smeltwater uh, nog een keertje als aandachtspunt afgebeeld. Verdere aandachtspunten bij de buitenunit, de kap aan de zijkant, daar zitten en de koude aansluitingen achter en de elektrische aansluitingen. En hier zie je nog een keer ook de kabelverbinding tussen de binnen- en de buitenunit, de fase 0, aarde en S3 als, als optie. De buitenunit zelf heeft ook alleen die vier aansluitingen om ervoor te zorgen dat dat niet zo snel tot, tot vergissingen zal leiden. Maar je gebruikt daar in ieder geval de vier rechte aansluitingen en hou de juiste volgorde aan. Bij voorkeur werk met kabels met kleurtjes, want dat is het makkelijkst herkenbaar. En zorg anders dat je ze alsjeblieft goed labelt om ervoor te zorgen dat je daar niet in verwarring raakt, zullen we maar zeggen. Laatste stapje bij het installeren en niet vergeten, je werkt met een brandbaar koude middel, ik kan dat eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. En uh, als laatste, uh, als je gaat uh, klaar zijn met installeren, vergeet ook niet eventjes een foto of een, uh, een notitie te maken van bijvoorbeeld het serienummer van de buitenunit. Want als je achteraf weer dak op moet omdat je dat vergeten bent, maar het wordt wel gevraagd om te registreren, ja dat is niet, uh, niet heel handig. Gaan we over naar de inbedrijfstellingen, eigenlijk de laatste stap van het, uh, het totale installatieproces. En uh, ja, dat hebben we ook geprobeerd zo makkelijk mogelijk te maken. Dus je kunt uh, netjes een checklist volgen, uh, met nog een keertje controleren of alles lekdicht is, of alles goed is aangesloten, noem het allemaal maar op. Uh, daar helpen we je bij, dat uh, hebben we onder andere ook in de app zitten, uh, maar je kunt dat ook netjes in de handleiding volgen. En een aantal bijzonderheden of een aantal aandachtspunten die je in ieder geval in de gaten moet houden is bijvoorbeeld dat als het buiten eenmaal koud is en het water is nog koud in je installatie, dat het heel waarschijnlijk is dat eerst je ketel aangaat. De buitenunit gaat pas aan als je, buiten of je watertemperatuur boven de 20 graden ligt. Als het water te warm is, dus als je CV-installatie om wat voor reden dan ook nog 55 of 60 graden is, dan kan de Lga niks meer toevoegen. Het warmtepompdeel doet niks meer, dus dan zal ook gelijk de ketel inkomen als je zegt dat je warmtevraag creëert. We hebben in de, de Elga-regeling zit een testprogramma waarbij je uh, of de uh, circulatiepompen kunt laten draaien of alleen de Elga of de Elga gecombineerd met de ketel of zelfs koelmodus cool uh, kunt testen. Dat kun je allemaal in de, uh, op het bedieningsdisplay zelf uh, regelen. En Dat hebben we geprobeerd wederom weer zo makkelijk en zo snel en zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus uh, mensen die het uh, Remea-product kennen en het ace platform kennen, die zullen de, de parameters en de structuur van de regeling goed herkennen. We hebben er wel voor gezorgd dat we een nieuw display hebben, met een draai- en een drukknop en een ja, carouselmenu eigenlijk. Hè. Je ziet uh, het meest rechterplaatje, zie je een deel van het carousel uh, zie je, uh, staan. Ja, daar kun je makkelijk de menustructuur mee in en de menustructuur is ook echt in woorden. Dus je hoeft niet per se met parameters of parameternummers te werken om die structuur makkelijk door te hebben. Voor mensen die wel gewend zijn om met de Remea parameters te werken, hebben we een makkelijke zoekfunctie toegevoegd. Dat als je het parameternummer weet, dat je hem ook vrij snel kunt vinden. Dat helpt je om snel bij zaken te komen. Voor de mensen die het niet weten, de installateurscode van het Remera toestel, in ieder geval van de LGA's is uh, 0012, uh, 0012. Uh, om het installateursniveau en dus meer parameters beschikbaar te krijgen. En ja, als je het dan echt makkelijk wil hebben, dan download je een appje. Uh, tenminste voor de mensen die smartphones gebruiken, uh, uh, of Apple of Android, uh, is de Remea Smart Start app straks beschikbaar en die maakt verbinding met je Elga Dat doet hij via Bluetooth, dat staat standaard aan in iedere Elga. Dus die kun je, als je bij een Elga staat, kun je, die, kun je die vinden. En dat helpt je onder andere bijvoorbeeld bij, nou, ik noem wat, een vorige configuratie laden. Als je die handen hebt opgeslagen en je gaat naar de buren toe en je hebt daar ook een Elga geïnstalleerd met hetzelfde afgiftsysteem, een dezelfde configuratie, dan wordt het heel makkelijk om te zeggen, weet je wat, gebruik die configuratie maar en kopieer hem maar en gebruik hem nog maar een keer. Heb je dat niet, ga je nieuwe configuratie installeren, dan kun je onder andere voor type afgiftsysteem kiezen. Daar worden dan ook gelijk de keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld de stooklijn die je kunt instellen. Daar worden al standaard suggesties gedaan, worden tips gegeven, maar ja, je kunt er uiteraard ook veranderen in aanbrengen als je dat graag wilt. Je kiest voor een LG 4 of een LG 6 dus je geeft aan wat voor type je hebt, hebt hangen. En je kunt zeggen op basis van wat je de hybride modus wilt instellen. Dus of je voor kostenbesparing gaat, of juist voor CO2-besparing... Dat je helemaal geen hybride modus wilt aanzetten, dat kan ook. Je kunt ook zeggen van, de Elga mag gewoon altijd draaien als het kan. En als laatste, voordat je eigenlijk naar die bedrijfsdeling toe gaat, kun je ook nog testen. Voordat je oplevert en voordat je hem in gebruik achterlaat. Je kunt verschillende testmodussen, zoals ik ze net al noemde, activeren. Dat kan ook in de app. Dus dat kan met een bedieningsdisplay op de Elga zelf, maar dat kan ook via je telefoon of je tablet. Tijdens het testen zie je dan ook een heel lijstje met temperaturen. Er staan hier maar drie in beeld, maar normaal gesproken kun je scrollen in dat minuutje. Uh, uh, Ze staan hier nog in het Engels, er komt uiteraard een Nederlandse versie van. Uh, die is nog niet helemaal gereed, maar dat, uh, dat zit eraan te komen. Het zal niet lang meer duren. En je kunt dus als installateur zeggen, van, Nou, deze testfase is akkoord. Ik wil graag naar de volgende testfase toe. En zo kun je alle functies van de LH kun je testen, uh, terwijl je erbij staat en uh, dat met je toestel uh, Controleert en, uh, en in de gaten houdt. En als laatste kun je dan vervolgens een installatierapport naar jezelf sturen en je kunt de configuratie opslaan. Uh, het installatierapport geeft onder andere een aantal instellingen van parameters weer met parameternummers en de, de waarde die je daaraan gegeven hebt. En um, ja, geeft je een um, goede basis voor bijvoorbeeld een garantiecertificaat of iets dergelijks om een, uh, of een verdere registratie. Nadat je klaar bent met de app, is het wel goed om een aantal zaken te controleren. Eh, bijvoorbeeld of het ontwerpgebied wel klopt met wat je echt wilt. Eh, het nominale debiet is, uh, is standaard ingesteld. Of je uh, bijvoorbeeld een e-twist hebt en dus de ruimteinvloed nog wat wil, uh, wil verstellen, dat kan allemaal. Um, maar het zijn zaken die ja, aanvullend zijn ten opzichte van de standaard in bedrijfstelling. Hoeft dus niet altijd te gebeuren, maar het is wel goed om, voor jezelf om deze zaken even te controleren. En bijvoorbeeld ook als je met uh, regelingen per vertrek gaat werken of wil gaan koelen met de Elga dan zijn dat zaken die uh, niet standaard in de app zitten... en uh, wellicht nog even wat, wat aandacht verdienen om dat goed in te stellen... en af te stellen op de situatie die, die je zelf uh, hebt, of nou, in ieder geval die je klant heeft. En als dan het toestel helemaal draait, ja, dan dit, zijn dit vaak zaken die net even vergeten worden... en ook dat hebben we geprobeerd weer zo makkelijk en eenvoudig en snel mogelijk te maken. We hebben een, uh, een smart scan app om de, het toestel te registreren... dan kun je op basis van de streepjescode van het toestel... Kun je zorgen dat je je toestel registreert. En we hebben beheer op afstand gemaakt, zoals ik net al zeiden, in verband met die antenne die het toestel heeft. Zodat op afstand uh, een melding gemaakt kan worden als je een, een store hebt. En ja, dan is uiteindelijk je installatie dus helemaal afgerond. Je hebt in bedrijf gesteld, je hebt uh, alle uh, leidingen goed aangesloten, alles elektrisch goed aangesloten. Uh, handig om de bewoner nog even te vertellen hoe ze om moeten gaan met, uh, met bijvoorbeeld een thermostaat als die nieuw is. Maar verder ja, raden we vaak mensen aan om te blijven doen wat ze al deden. Want als de situatie verder niet veranderd is, levert dat vaak het beste resultaat op. Ik geef nu graag weer het woord aan uh, Rick om jullie uh, nou, nog even een korte samenvatting te geven en uh, nog een paar kleine dingen te melden. En uh, wil ik je in ieder geval bedanken voor de aandacht. Uh, graag tot uh, spreeks. Ja, Marijn, dankjewel voor deze uiteenzetting. Echt weer fascinerend om te zien hè, hoeveel techniek er toch niet past in zo'n waterpomp met de afmeting van een vrij forse schoenendoos. Ik vind het echt, echt geweldig om hier getuige van te zijn. Nog even, waar heeft Marijn het over gehad? Nou, we zijn begonnen met te melden dat vrijwel elke woning geschikt is om daar een hybride waterpomp in te installeren. Dat komt onder andere door die kleine afmetingen waar ik het net al over had. Het voordeel voor de klant is dat hij warmte heeft tegen de laagste energiekosten. Dat is wel met de huidige energieprijzen, maar naar de toekomst toe zal het waarschijnlijk alleen nog maar gunstiger worden. Eenvoudig en snel te installeren zonder dat de hele woning verbouwd hoeft te worden. Altijd een optimale inzet omdat de warmtepomp kijkt naar hoe hij het beste ingezet kan worden en op welke momenten als beste de ketel bijgeschakeld kunnen worden. En natuurlijk een vertrouwd merk met voldoende onderdelen beschikbaar, voldoende accessoires beschikbaar... ...en een vertrouwde organisatie achter die elga -A's. Tijdens de presentatie zijn een aantal polls uh, gekomen. Ik heb erin gezien dat ongeveer de helft van u al ervaring heeft met de Elga... ...of andere hybride waterpompen en de andere helft uh, nog niet. Uh, en ik hoop natuurlijk he, dat de, de, de helft die nog geen ervaring heeft... ...die wel op korte termijn gaat opbouwen. Een paar woorden erover, want wat mij dan opvalt... He, ...is dat er eigenlijk heel veel kansen zijn als u uh, zich met die elga gaat bezighouden. Want realiseert u zich even, als u nu in die markt zit van enkel ketels zonder waterpompen, dan zit u in een markt van klanten die een probleempje hebben met hun verwarmingsketel. Het ding is oud, hij moet vervangen worden, of er is een storing die niet verholpen kan worden. Maar iedereen die een nieuwe keten wil, die heeft een probleem met zijn huidige keten, anders zou die geen contact met u zoeken. Die andere helft die dus uh, uh, al elga's installeert, ja, die zit in de markt van mensen die nog een prima ketel hebben waarschijnlijk. En die markt is vele malen groter. Bovendien zag ik ook in die pols dat heel veel installateurs die een L gaan plaatsen, daar ook nog eens een ketel bij verkopen in veel gevallen. Dat hoeft niet. Als de ketel nog prima is, dan is het ook een heel goed idee om die vooral te laten hangen. Maar in sommige gevallen is het wel slim om die ketel er wel bij te plaatsen, zodat alles nieuw is. Dat betekent dus... Uh, extra uh, uh, omzet. Niet alleen de warmtepomp, maar ook de keten. Maar denk ook even aan het onderhoud uh, wat daarbij komt kijken. Uh, wat leidt tot een, uh, ja, een veel duurzamere toekomst. Niet alleen voor die klant en voor de BV Nederland, maar ook voor u uh, als installateur. Nou, moet u dat dan alleen doen? Nee, als uh, Remea staan wij heel graag achter u. Wij bieden u ook de kans om een zogenaamde hybrid hero te worden. Daarmee bent u een soort ambassadeur van de LGE's waarbij wij u helpen met de benodigde kennis om een LG te kunnen installeren en waarbij u van ons ook mag verwachten dat u bijvoorbeeld leads krijgt van mensen die zich bij ons melden en interesse hebben in een duurzame Elga Ace hybride warmtepomp. Wij verwachten dat u op de duur dan zelfstandig een klant kan adviseren, een goed product kan selecteren, het product kan installeren en ook onderhouden. Wat doen wij dus? We bieden tools en ondersteuning. U mag ook gebruik maken van bijvoorbeeld de Elga Calculatie Tool op uw eigen website, maar ook met uw eigen bedrijfslogo daarbij. Wij kunnen leads met u delen. Wij houden u op de hoogte van alles wat speelt omtrent de Wij willen ook heel graag van u leren wat u denkt dat verbeterd kan worden aan onze producten. En u krijgt korting op trainingen die u bij ons kan volgen betreffende de Elga Om daar meer van te weten, hè, u kunt zich aanmelden via de link die u nu in beeld ziet. Uh, ramea.nl slash hybridhero. Uh, daar vindt u ook meer informatie over het complete programma. Uh, en u kunt zich, zoals gezegd, ook daar uh, aanmelden. Ik wil u heel erg bedanken voor uw aanwezigheid op uh, dit webinar. Uh, u krijgt de presentatie thuis toegestuurd per e-mail, uh, ook een link naar een YouTube uh, uh, kanaal zal worden verstuurd, zodat u dit nog een keer terug kan kijken. Niet alleen dit webinar, maar ook het vorige webinar, wat vorige week uh, gegeven is, uh, zodat u op uw gemak nog eens een keer dat uh, na kan kijken en wellicht ook kan delen met uw collega's. Nogmaals, heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Ik hoop u digitaal of face-to-face -face weer heel snel uh, terug te zien. En ik wens u nog een hele mooie dag en vooral blijf gezond. Dank u.